Zo, de nieuwe hooizak. En de hooizak zit nog net een randje in. Het is wel een beetje modderig hier. Maar het regent niet. hey Jos, kom maar Ho, Jos. Hey Goed zo, Jos. hey Jos. Hé, hey Black Kijk eens Blackjack! Hoi Joyce! Hé, Roosje! Roosje!